Excuseer, excuseer. Ja. Jullie kennen mij niet, ik, heb, uh, ik ben anoniem ben ik meegefietst, maar, uh, in brede tijd, maar in mijn vrije tijd, in mijn dagelijks werk, ben ik uh, directeur van de fietsschool. En ik bedank onze twee partners, die uh, hier op en de Fietsenbond vandaag, om uh, de fietsschool een beetje te ondersteunen. Ik ben eigenlijk wel een hele strenge directeur en ik heb zoals uh, uh, directeurs heb ik een rode biek en een ja, blauwe biek. Dus uh, ik moet wel rapporten uitdelen op het einde van, het, uh, van de fietszomer. Uh, de rapporten zijn voor straks, die zijn voor de kinderen. Maar ik ga eerst beginnen met een andere accessoire wat ik heb meegebracht. Want jammer genoeg is niet iedereen geslaagd. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Wat staat daarop? Je kan het lezen. Buis. Is dat een kleine buis? Ik vind dat vooral een hele dikke buis. Dus we gaan eens kijken voor wie die buis is. Weet toch wel er wat, dat is een buis op school? Ja. ja? Zijn, is dat goed of is dat niet zo goed? Ja. Niet zo goed. <lacht> Even kijken. Ja. De secretaresse heeft dat geschreven en ik als directeur moet dan... Oei. De buis is voor de stad Lier. Zijn burgemeester en schepenen. Schepenen. Waar zijn ze? Ja, dat zijn die mannen die hier alles beslissen. Na ernstig overleg en vergaderen hebben we besloten u te buizen door de vele mankementen die er zijn voor de fietsers. We hebben er vandaag wel een paar gezien, hè? mankementen, hier in Haardput. U moet de volgende zes jaar dringend meer doen. Want de burgemeester die mag zes jaar in het gemeentehuis blijven zitten. Hij heeft heel wat huiswerk. Want wat vragen wij? Wij vragen meer en beter fietspalen. Ja. Je hebt het wel gezien, want met meer en betere fietspaden kunnen de kinderen beter veilig naar school gaan. Vandaag was er politiebegeleiding, maar normaal hebben we die. We vragen minder auto's en auto's die minder snel rijden. In de stad hier mogen ze 30 km per uur rijden. Dat is eigenlijk niet snel. Maar vaak steken ze de fietsers heel snel voorbij. We vragen ook meer fietsparkings en fietsstallingen. En zoals nu hier ook, we komen hier toe met heel veel fietsers waar moeten we onze fietsen kwijt. We moeten ze allemaal een beetje op een hobby zetten. Of hier op de, op de grote markt, als het een markt is of als er mensen gaan winkelen, dan staat hier en daar kunnen de fietsen kwijt en al de rest, moet maar ergens tegen de muur staan. Hebben jullie nog meer dingen die, uh, voor de burgemeester, die de burgemeester zou moeten doen voor de fietsen? Hebben jullie ideeën voor de burgemeester? De papa's mannen fluisteren en de, de mama's zeker. Ik Ja, ja. Want eigenlijk waren we plan van plan om op de grote markt te eindigen. Om daar iedereen nog eens te tonen dat we meer uh, voor de fietsers willen. En dan naar hier te komen. Maar dat gaat niet. We mogen niet van de grote markt hier 50 kilometer vandaan, de 50 meter. 150 meter kunnen we niet tot hier fietsen. Als we aan het station staan, kunnen we niet aan de andere kant van hier geraken. Wat vragen we nog? We willen vooral betere, veiligere fietsroutes die de kinderen veilig naar school kunnen brengen. Fietsroutes dat kunnen fietsstraten zijn zoals we daar juist zijn doorgereden. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar in ieder geval, aan de, de automobilisten valt het helemaal niet op. Ze hebben vier plakkaatjes, denk ik, bij 20 centimeter hier geplaatst. En dat is dan de fietsstraat. De fietsstraat is niet een straat waar we mogen fietsen. Een fietsstraat is de straat waar de fietsers voorrang hebben. De ouders mogen niet voorbij de fietsers rijden. De straat is te smal, dus de ouders moeten daarachter blijven. Op de straat daar gaan zijn zoveel fietsers, bij, als de school begint, dat de fiets voorrang krijgt. We willen niet alleen fietsstraat, we willen ook schoolstraten. En daar, zal in de schoolstraat, zal de school afgesloten worden, ochtends En s'avonds als de school begint, school de dus deze leerling met deze base, die heeft nog heel veel werk zoals gezegd. Gelukkig heb ik niet alleen het buis, en heb ik ook rapporten meegebracht. De rapporten zijn voor de kinderen. En straks, ik weet niet, ik heb heel veel rapporten, maar die zien er allemaal een beetje hetzelfde uit. Ik heb rapporten en daar staan goede punten op. Daar staan voor alle kinderen die vandaag gekomen zijn, heb ik een rapport van 10 op 10. Dus straks mag je bij de secretaresse, mag iedere familie, bij de secretaresse van de school, zijn rapport nee, om afhalen. Wat staat er op het rapport? De uitslag. Omwille van je goed en voorbeeldig fietsgedrag krijgt dit kind een dikke 10 op 10. Want alle dagen in weer en wind gaat het naar de school dit kind. Dat is niet zomaar iets, want het gaat met de fiets. Maar helaas, hier in hier gaat het verkeer verkeerd. Want men denkt, de auto is een beloning, een bekroning. De auto is de koning. Burgemeester wordt ook wijzer, de fietser is de keizer. En dan krijgen ze iedereen krijgt dit rapport. Mama en papa kan misschien nog uitleggen wat al die moeilijke woorden betekenen. En dan zien we jullie allemaal graag volgend jaar terug. Nee. Applaus voor iedereen. I'm not going to